En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw vader, die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft. Wanneer iemand je pijn doet, reageren wij vaak alsof degene iets van ons heeft gestolen. We hebben het gevoel dat zij ons iets schuldig zijn, maar God wil dat we het loslaten. Als we weigeren om iemand te vergeven, welke hoop hebben we dan nog om te ontvangen wat we nodig hebben? Om van God te ontvangen wat Hij in zijn woord heeft beloofd, moeten we Hem gehoorzamen, ongeacht hoe moeilijk dat ook kan zijn. We moeten vergeven. Het grootste bedrog die Satan heeft bewerkstelligd op gebied van vergeving is de gedachte dat als onze emoties niet zijn veranderd, we niet volledig vergeven hebben. Als je besluit om iemand te vergeven, laat de duivel je dan niet overtuigen dat, omdat je nog dezelfde gevoelens hebt, je die persoon niet echt vergeven hebt. Je kunt de juiste beslissing nemen om te vergeven en je toch niet anders voelen. Dit is wanneer het geloof aan de orde komt. Jij hebt jouw deel gedaan. Wacht nu op God. Hij zal zijn deel doen en je emoties genezen, je heel maken en je gevoelens naar de persoon die je pijn deed veranderen. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heer. Ik kies ervoor om diegenen te vergeven die mij pijn hebben gedaan. Ik zet hen vrij van hun schuld. In Jezus' naam genees mijn hart en maak mij heel. Amen. Fijn hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen.